Leuk te kijken naar deze nieuwe klok. Het is zaterdag. Ik dacht, ik ga mijn laars schoonmaken. Maar ik heb gisteren gesport. Ik weet niet wat we allemaal moesten doen. Het was heftig. Ik heb spierpijn in mijn schouders. Dus als ik zo doe. Ik kan de kipdans niet meer doen. Mijn cijfers gaan nu steeds meer omlaag. Ik sta bijvoorbeeld voor economie een 4.6. Voor Nederlands een 5.5. De rest allemaal rond de 7.8. Ja, bijvoorbeeld. Ik had gisteren ook schijken en er niet voor geleerd. Waarschijnlijk helemaal gepest. Nou ja. Dan kom ik aan met een... Nee. Nee. Ik denk dat ik, zei, ik hem wel verpest, maar dat weet ik niet. Wordt er aardrijksvinden, niet geleerd, 7. Nou ja, dat heeft mijn mentor opgemerkt met mij in gesprek gegaan. Die zei, nou ja, misschien is de avond wel wat voor jou. ja nou, ik tegen mijn ouders stelde, ouders helemaal paniek. Wist het eigenlijk wel, maar een beetje paniek. Nou ja, mailtje gestuurd. En wat is dus bleek is, uh, vorig jaar leerde ik heel veel. Je had allemaal acht, negen, tien en met een vijf ging ik huilen. Ik ben nu oprecht gewoon blij met een vijf. <laughs> Erg eigenlijk. Uh, het is nu dus zo dat ik me een soort van verweel in de lessen, waardoor uh, ze eigenlijk zeggen van, wauw, gaan we naar de HAVO, want dan heb ik een beetje uitdaging, want ik denk dat ik zo door blijf gaan zoals ik nu aan de gang ben, ik blijf zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo. So, kijk, wat nu het mooiste zou zijn, is dat we weer naar lockdown komen. Niemand wil een lockdown, ik wil een lockdown. Zo, ik vind lockdowns geweldig. Ik kan gewoon mijn ding doen. Ik, uh, hoe heet dat? Ik kan dan lekker veel naar de paardjes toe. Uh, ik kan dan bij Rick vaker langs. Dat soort dingen. Dus ik vind het echt super fijn. Maar ja, en ik heb zo'n zo QR-code, dus daarmee kan ik zo naar binnen en zeggen: oh, Kom ik maar, ik wil, ik wil. Dus dat is en dan heb ik meer tijd voor de paarden. Dan kan ik naar Rick toe. Uh, online deze vind ik helemaal geweldig. Want ik heb echt goede... Ik, ik hield nog steeds goede cijfers. Ook al zaten we in lockdown lockdownperiode. Nou ja, dat lijkt me dus gewoon weer heel fijn om dat te hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet aan mij. Ik kan niet tegen Rutte zeggen en tegen Hugo van... Kan je weer een lockdown doen? Want niemand wil een lockdown. Ik wil wel een lockdown nou ja, dat is. Ik ben lockdown. Het regent super hard. Ik mag zo binnenrijden. Yes. Laten het de tijd zijn. Dat kan ik niet zien, want er zit hier heel veel water heen. Ik moet er over tien minuutjes op zitten. Blondie, die is natuurlijk wat naar. Alleen er staart poetsen. Uh, Poepvlekken eraf te halen. Zalen. Oostertje in. Mijn spoortjes om. En capje op. Kunnen gelukkig mag ik binnen als ik oortjes heb en man neemt net oortjes mee, dus yay! Wie heeft stress? Hou jij hem vast, dan kan ik andere Wacht dingen even, doen. Ik doe even voor de vast. Ja. Uh, we kregen het slot van de trailer niet open. Loop. En, oh, dat doet niet toch dat is ook niet handig. Er zijn 20 minuten weer het slot gestaan. Hè. We hebben een nieuw slot gekregen, daar zijn we nog niet heel handig in. Dus dat duurde 20 minuten voordat hij open was. Nu zijn we rijkelijk laat, maar ik neem altijd genoeg tijd, want ik heb dan altijd een soort schemaatje. En dan heb ik in principe maar een half uurtje, twintig minuten nodig op stal, maar neem ik er een uur voor dat we vertragingen van alles uh, kunnen voorkomen. Zo, so, now we are going to the stables. Ja, maar wat gaan we er doen? Oh ja, ik heb vandaag wedstrijd in Papendrecht. Ik bedoel maar. Oh, ik had eergisteren... Oh, kerstmuziek. Ja. Even snel. Ja ik, ja, ik had eergisteren helemaal stress. Nou, wacht. Ik vertel het wel zo. Wij gaan naar Stal toe voor de wedstrijd. Rolly zit in de trailer. Met een hele mooie deken. Hij is een klein beetje... Ik had natuurlijk een gewend, dus nu zijn de maten allemaal anders en. Blaa. Maar ik ben er wel heel blij mee en het staat er super goed. Wij gaan nu naar uh, de avondrecht toe. Oh, de trainer is voor een beurt geweest in de Pesse. Hey, mag Tikkie sturen dadelijk. Nee, je moet eerst winnen. Ja, maar hou je mond, ik wil nee, wat nee, nee, over nee, nee, de trainer nee. vertellen. Nee. Maar we hebben dus een prijsuitreiking, die is er niet. Dus als je nu wint, dan heb ik een telefoonnummer opgegeven. En dan gaan ze je bellen van ah je hebt gewonnen! En dan, dan kan je tikkie sturen. Nou, je eerst nog even je best doen. Maar wat ik dus over de trailer wilde vertellen, kijk, onze, we hebben zoveel kilometers gemaakt dat de koppeling versleten was. Ze we hebben nu een hele mooie nieuwe koppeling. En wat ik ook heel gaaf vind, is dat ik nu een telefoondraad snoertje heb. Pam pam pam, daar ben ik echt heel gelukkig mee. Wat, een telefoonsnoertje. En we hebben vier nieuwe banden. En tip van Arnold, dat is altijd leuk om te weten, ik moet wel even opzoeken. Uh, ja, ik heb mijn bril niet op, dus dat is een beetje lastig. Even kijken. Ik heb mijn bril op. Er staat namelijk een fabricagedatum. Of oh, zie jij hier ergens een fabrikagedatum? Oh, hier. Kijk, daar staat de fabricagedatum. En dan kan je dus zien dat die van dit jaar is. En dat je dus geen oude band hebt. Dat is natuurlijk best handig bij oude banden, want soms worden ze opgeslagen en heb je gewoon een drie jaar oude band. We gaan hier, dan moet ik het ding aanzetten. Maar goed, wat gaan we doen? Dit is het 9. C. Rechterhand, B vol de 12, 15 meter. B vol de 12, 15 meter. C rechterhand, B volte 12, 15 meter. A afwenden, wijken. A afwenden, wijken. E afwenden, X volte 10, 12 meter links. E afwenden, X volte 10, 12 meter links. Eka teugels op maat. A. afwenden, daarna arbeidstap. Ik halt houden en groeten. Het ging, uh, om het even niet netjes te zeggen, het ging. Zo. <laughs> ik mag niet schelden op camera, maar ik heb het toch gedaan. Uh-oh. Uh, uh, uh. Ja, ik ben benieuwd wat de jury ervan vindt. Ik heb er een paar keer omgetrokken dingen gedaan die ik niet moet doen. Uh, ze ging bokken zelfs. Ik weet niet wat er allemaal gaande was. Maar uh, het was niet verstandig om vandaag een wedstrijd te rijden. Natuurlijk wel. Ik heb er weer wat geleerd en dus zo. Zeker, het was, maar we hadden beter iets anders kunnen gaan doen in plaats van dit. Wat dan? Gewoon normaal rijden. Ja, ja, ja. Uh, wedstrijd rijden hoort er ook bij. Ik weet het. Zo, een zeer regenachtige, waaierige dinsdag. Ik hoop dat jullie me horen. Uh, trailer heb ik even thuis gehad. Want ik ga nu naar Schiedam. Om Ivy te halen, die gaat naar de Arkoeven. We zijn inmiddels in Schiedam en gaan Ivy verhuizen. Mara zadels aan het halen, dat kan ze. Kijk maar, daar. Zo, we zijn inmiddels op de Arkoefe. Kom bij die andere niet echt... Nee, ga maar naar binnen om daar vast te maken. Komde bij die uh, andere stal niet echt filmen, dus... Gaan we het hier doen. Kijk maar. ja. Braaf, hoor. nog goed, Donnie? Zullen we hierheen? Zo. Oké. Okay. Uh, switch naar mij. Oh, wildpaard. wild paard. Ik ben in de binnenbak. In mijn eentje. Echt wel een eentje. Samen met. Ivy. Pff, jee, het ga je hard. Ivy is op stap. Uh, ik doe heel snel mijn tijd weg. En ga uh, maar rijden. Want, uh, ja. Rijden Met Ivy. In haar koeven. Moeders moet lachen. Ja, ik heb een pepernoot in mijn mond. Kruidnoot van Milka. En Lu met bastonje. Oh. Milka, als je dit ziet, sponsor ons. Daar heb ik geen problemen mee. Chocola is mijn voorlijver. Ha. Moeders en ik. En de boer on tour. We zijn onderweg naar een plaatje plaatje, ja, een, plaatje. een plaatje in Brabant, genaamd Hees. Ik dacht dat Hees een mevrouw was. Hees is geen mevrouw. We gaan naar Erik toe. Ja toch? Ja. We gaan naar Erik toe. Um, en die gaat Blondie, nou ja, misschien behandelen, misschien niet. Er wordt eerst een echo gemaakt van Blondie, haar hals. Amber denkt dat er een ontsteking in zit. Nou, het zou goed kunnen dat het zo is. Als het zo is, dan wordt ze ervoor ingespoten, dus behandeld. Iemand anders bij ons op stal heeft dat ook gedaan en die is nu een halfjaartje verder en die uh, dan ging Daan op rijden en die wou zijn hals loslaten. En dat was super gaaf voor dat paard. Dus we hebben er goede verhalen over gehoord. Ik moet ook zeggen dat, de, dat het nog niet zo lang meter dan dat het kan gebeuren. En dat die behandeling ook nog zes jaar uh, oh ja. bestaat. En dat, uh, ze weten nog niet zo lang dat je ook een paard kan behandelen aan... Nee, dat die Oh ja, ze weten nog niet zo... Bij Blondie? Nee, ze, weten nog... ze kunnen nog niet zo lang oh ja. die ontstekingen ontdekken. Omdat je daar een speciale apparatuur van ja. hebt. Ze kunnen nog niet zo lang de ontstekingen echt ontdekken. Misschien dat ze... Er... Nou ja, ze zaten er dan waarschijnlijk wel al, maar dat... On... Dat maar ze hadden de apparatuur daar niet voor. Uh, dus dat hebben ze nu zes jaar. En waar we nu naartoe gaan, dus doen ze al zes jaar lang vijf paarden per dag. Uh, nee, ze doen vijf dierenartsen. Vijf dierenartsen. En dan, vijf dierenartsen en dan acht paarden per dag. Dus dat klinkt wel goed. En dan is er één geval dat mis is gegaan. Ja, dat gaan we oh, nou ja. uh, sterren hebben we ook laten inspuiten. Daardoor hebben we wel heel lang moeten nadenken en ook gedacht naar nou, is het wel verstandig ja of nee want met sterren heeft het natuurlijk het leven gekost nu zijn de dingen heel erg veranderd en huh, trouwvogel vogel zijn de dingen heel erg veranderd en uh, is de kans op vervangingheid of op andere bijwerkingen veel kleiner nou ja, wat we nu hopen is dat we daarheen rijden anderhalf uur en dat ze zeggen nou zit niks Gaan we weer terug naar huis en dat we dan weer anderhalf uur terug gaan. Dat heb ik veel, en veel liever dan dat ze een ontsteking heeft. Maar als dat zo is, dan wordt ze ervoor behandeld. Nou, inmiddels zijn we daar. Dus het is nog een beetje te happen. En uh, ja, straks maar weer kijken hoe ik hieruit kom. Dat is altijd weer spannend, maar dat zien we dan weer. Uh, We gaan Blondie aanmelden. Ik ga niet per se filmen. Dus jullie horen straks wel gegaan is. Ik ben benieuwd. Ik, ook vind spannend. Ik vind het wel echt een hele mooie locatie hier. Dus papa, als ze loterij winnen, wil je dan dit voor mij kopen? <laughs>